Hello, my name is Giselle and I come from Honduras and today we are in Ostenda in the Kunstwende competition asking young people if they think that Belgium gives enough support to young artists. Is that in Belgium doing for young artists? Um, ik denk dat dat wel beter kan. Vooral omdat meestal de, um, de subsidies naar de musical gaan en niet altijd naar het toneel. Wat dat jammer is, omdat het beter verdeeld zou zijn, moeten zijn. En ik weet niet of dat zo makkelijk is om zo rap door te breken in België als dat dat is in andere landen. Wat dat jammer is. Persoonlijk vind ik van niet, want je moest echt wel zoeken. Um, in buitenland is er veel meer dat je vindt van creatieve dingen, bijvoorbeeld kunstbende, ga je in buitenland rapper vinden en nog andere acties, opties. En, in het binnenland, bij ons niet. Ja, natuurlijk. Um, ja. Zoals je ziet hier, die wedstrijd dat, dat ze organiseren vanuit Oostende. Uh, jonge artiesten kunnen hier naartoe komen, hey, uh, in werk uh, exploiteren, uh, dans doen. Dus ik vind dat wel, wel ja. Uh, ik denk persoonlijk dat er, uh, dat er nog meer steun zou kunnen zijn. Ik denk uh, dat uh, artiesten, alleen mensen die creatief willen bezig zijn in muziekschool, heel veel mogelijkheden hebben. Maar op het moment dat ze zelf iets gaan maken, dat ze daarmee willen naar buiten komen enzovoort, zijn er uh, in mijn ervaring veel drempels. Meer steun is altijd wel. Dus er is eigenlijk wel weinig steun, vind ik persoonlijk, voor uh, jonge artiesten. Want ik vind dat wij, um, ik denk dat de regering en zo veel meer mag uh, gesteund worden en meer subsidies enzo geven aan de dansscholen en andere muziekscholen en zo.